Vandaag ga ik de uh, Age of Mythology spel in mijn tas stoppen voor Joost. Om hem terug te geven. Hij zit nu nog in mijn computer. Dus ik ga hem proberen open te maken. Hij is open. Hier is de disc. Um... Ja, dit hier hoesje, hoesje open, oké okay, ik heb hier de disc, ga ik naar beneden lopen waar mijn tas uh, is, ik loop uh, ja, nu naar beneden. Dit is mijn trap. <lacht> Ik ben nog eens aan het lopen. nog close-up van het spel achterkant. Zo. Zo. Nu naar beneden lopen. Uh, ja. Kijk, ben beneden de deur open. kan naar beneden. Dank je. Dank je. hallo je. Dank je. Dank een filmpje, hoe ik deze Dank je. Dank je. Dank met tas. Ik probeer mijn tas nu open te maken. Oh, de red. Is... Dus, uh, nou, zit in mijn tas. Missie geslaagd.